Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D-printen. Beetje andere achtergrond dan anders. Uh, mijn werkkamer boven is op dit moment omgekomen tover tot kantoor vanwege het thuiswerken. Um, dus we moeten het even doen met onze serre. Je ziet heel veel rommel op de achtergrond, dat is allemaal van mijn bedrijf. Um, maar goed, deze video gaat over 3D-printen. En wat we vandaag gaan printen is een draaischijf een schijf waar je een object op kunt zetten en door aan een wieltje te draaien draait zich dat object langzaam zodat je er een videofilm van kunt maken of um, gebruik het bij photogrammetry. Photogrammetry als je dat niet kent, um, ik heb daar ooit een keer een video over gemaakt. Een video ga je, uh, ik ga proberen hem linksboven te plaatsen. Uh, de link naar de video, en uh, linksboven, het is rechtsboven, <laughs> stom, hè? rechtsboven. Um, en um, in die uh, photogrammetry maak je foto's van een object van alle kanten. Liefst in een zo stabiel mogelijke situatie, dat je de foto's steeds op dezelfde manier maakt. En dat je um, de belichting hetzelfde hebt. Um, en dan is er een programma dat heet Z-E-P-H-YR. Ja? -E Ik zal ook daar een link naartoe plaatsen. Um, en die kan dan die 50 foto's verwerken naar een uh, ja, een mesh file, een bestand wat uiteindelijk 3D printbaar is en dit werkt absoluut. Ik heb uh, vorig jaar april, nee niet vorig jaar april, twee jaar geleden april, heb ik een foto gemaakt in het Leids museum. Uh, museum van het oudheidkundig museum in Leiden, uh, van een Grieks object, uh, erg rustig in die zaal dus ik kom me dat riskeren. En dat heb ik 3 d al gemaakt. En uh, als je alleen al ziet hoe vaak dat op Thingiverse gedownload wordt, dan is dat best wel uh, een hoop, vind ik, voor een eigenlijk wat mij betreft. Maar vergeef mij, niet second object. Maar oké, okay, dat boeit verder niet. In mij ging het veel meer om die techniek van photogrammetry. Um, die draaischijf dus, die gaat daarbij helpen, doordat je het object op die draaischijf kunt plaatsen, steeds die draaischijf een stukje verplaatst, een nieuwe foto maakt en dan iedere keer dat proces herhaalt totdat je 50 foto's gemaakt hebt. Overigens moet je dit wel doen op verschillende hoogten. vandaar dat de draaischijf ook een plateau heeft waarmee je de telefoon steeds in hoogte anders in kunt stellen. Helemaal aan het eind van de video zal ik even wat foto's laten zien, maar ook een stukje film laten zien, een stukje video laten zien hoe je een object kunt laten draaien, in dit geval een potje met PVC-lijm. Um, nog een ander dingetje, want je ziet in de titel van deze video uh, niet alleen draaischijf staan, maar ook uh, kliekendag. Uh, ja, ik was toevallig in de situatie dat ik uh, uh, niet zo ex extreem veel filament meer had in verschillende kleuren. En ik heb maar liefst vijf verschillende filamentkleuren opgemaakt tijdens deze print. De print, alles bij elkaar, duurt ongeveer 47 uur. Bestaat uit 14 onderdelen. En is dus alles bij elkaar, want ik laat mijn printer liever niet s'nachts draaien, toch gauw een dag of drie tot 3,5 werk. Um, ja, Dit was weer een van de grotere projecten. Um, ik hoop dat je het leuk vindt. Nou, ik ga je nu laten zien hoe je hem in elkaar kunt zetten. Maar eerst nog even een klein beetje een, een timelapse video van het maken van een print. Vind ik gewoon leuk. En daarna um, hoe je hem in elkaar zet. Nou, tot zo. De veertien delen van de print zijn hier op dit moment op de tafel zichtbaar. Het betreft vier keer um, een chassisonderdeel, onderdeel, het onderstel van, het, van de draaitafel, dan wat bevestigingsmiddelen zoals hier het gele en het groene gedeelte, de uh, tandwiel om de draaischijf te kunnen draaien, mechanismen daarvoor en de draaischijf. Zelf aan de linkerzijde. Tot slot natuurlijk de telefoon standaard. Wat we nu gaan doen is eerst maar eens even de, het geheel in elkaar bouwen. Het kan heel goed zijn dat ik als ik klaar ben met het in elkaar zetten, dat ik er toe besluit om de zaak vast te lijmen. Die, die mogelijkheid bestaat. Hangt er een beetje vanaf hoe het in elkaar zit. We hebben hier twee delen met die tanden aan de zijkant. Dat is waar straks die telefoonhouder in terecht gaat komen. Um, dus wat we gaan doen, deze twee moeten sowieso aan elkaar worden gemaakt. Dus dat is het eerste. En je ziet, dat zit prima en keurig. Het is niet strak zelfs, dus misschien moet ik dat wel lijmen. Dat zal straks blijken. Dan pakken we de andere twee. Um, deze heeft die uitsparing hier. Dat heeft deze ook. En dat betekent dat dit gedeelte daar moet gaan komen. Dit is, heb ik toevallig van de week al even getest. Dit is een van de lastigste. Dus ik moet even kijken dat ik deze er goed in krijg. Ja, daar komt die. Niet helemaal goed. Kan zijn dat ik deze moet verlijmen, maar dat zien we later. Um, er zit namelijk ietsjes te, te strak, zeg maar. Maar goed, oké. Okay. Dan hebben we het laatste gedeelte, dat is deze kant. En die maakt de zaak compleet. En dan hebben we zeg maar het chassis, het framewerk hebben we. Dat is deze kant van het verhaal. Dan krijgen we natuurlijk het draaigedeelte, het draaielement. element. We hebben hier onderin, hier zit een, um, ja ik weet niet of je dat goed zien kan, maar hier onderin zit een, zeg maar, een soort van sleuf. En daar moet dit groene gedeelte moet daarin en dat ga ik eventjes doen. Dat kan lastig zijn. Ik heb ook geen idee wat het nut daarvan is trouwens. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar ik plaats hem erin zoals het hoort. En dat is inmiddels gebeurd. Oké. Okay, dan krijgen we um, eerst even dat uh, draaiwiel. Daar hoort namelijk um, ook de hendel aan vast. En dat doen we door aan de achterzijde deze door het grote gat heen te laten gaan. En dan deze jongeman die heeft een gat en die past daar op. Die wordt overgeplaatst Nou deze zal zeker verlijmd moeten worden. Dat kan ik nu al zeggen. Maar laat het voor nu maar even zitten. Dan hebben we hier het tandwiel. En dat tandwiel dat moet zo geplaatst worden. Dus op deze manier. Dus die rondingen dat komt als eerste hierin te zetten. Zo. En dan moet dat geheel in deze opening hier. Nou, ook dat gaan we even doen. Even kijken. We halen jou er even uit. Want dat moet natuurlijk wel passen. Ja. Daar zit hij. Dan kan... Dit er weer op. En dit zorgt dan straks als het allemaal verlijmd is, want het zal echt verlijmd moeten worden, dat het duidelijk voor het draaiwiel. Dit is duidelijk een lijnverhaal, maar het doet nog niet. Dan heb ik vervolgens een afdekplaatje voor eroverheen. En dat moet zo geplaatst worden, zodat hij precies geleid wordt hier. Zo, dat is die. Dan krijgen we um, ja, de telefoonhouder. De telefoonhouder gaat dus in een van deze schuiven. Um, mogen duidelijk zijn dat zeg maar, dat bewust gedaan is met die tanden hier. dit is niet voor niets gebeurd. Die tanden, die, daardoor kun je hem op verschillende hoogtes gaan plaatsen. Dat heeft dan te maken met hoe hoog je je telefoon geplaatst wenst te hebben. nou Laten we hem maar even op een middelste stand zetten ergens. Even kijken. Zo ja. Dan zit hij erin. Inmiddels is mijn hendeltje weer eraf gevallen. Hij moet echt gelijmd worden, dat is wel duidelijk, maar dat zullen we zo wel even doen. En dan hebben we tot slot het draaiewiel zelf. Dit gedeelte in het midden. Twee gedeeltes voor de zijkanten. Even kijken, dat is één. Ook dit zal waarschijnlijk verplakte verlijmd gaan worden. Want het zit wat vakemekkig, wat maar dat. Kan ook, overigens, zit er in het bestand wat je kunt downloaden ook een versie waarbij die in één in deel uh, geleverd wordt. Zeg maar als het ware. Nou, en dat draai je ervan, en nou, je ziet het. Het werkt eigenlijk heel soepeltjes. Al moet ik wel zeggen dat ook jij waarschijnlijk verlijmd zult worden, zodat um, dat tandwieltje op zijn goede plek blijft zitten. Verbaast me nog wel enigszins dat het nog niet helemaal soepeltjes draait. Maar zo moet het gaan worden. Ik ga hem verlijmen en dan ga ik hem straks laten zien als hij helemaal kant en klaar is. Dat ga ik je laten zien. Um, maar het is wel duidelijk dat het gelijmd moet worden en dat ga ik eerst doen. Zie je zo terug. En hier is dan het uiteindelijke resultaat. Als je het wieltje rustig draait, zie je de draaischijf draaien. Om even een voorbeeld daarvan te geven, zet ik even dit potje met PVC-lijm hierop. En je ziet dat je dat potje PVC-lijm kunt laten draaien. Nou, hier kun je natuurlijk twee dingen mee doen. Het eerste is, je kunt dit filmen. Dus als je een object in een YouTube-filmpje wil laten zien, dan kun je dat op die draaischijf draaien en kun je dat de mensen laten zien. Maar waar ik het vooral voor gebruik is voor een functie die noemt men photogrammetry. En um, ik heb al eens een keer een video gemaakt over photogrammetry. En ik zal um, proberen, of nee, niet alleen proberen, ik ga de link minimaal in de beschrijving hieronder zetten. Maar misschien ook wel in de video zelf. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar wie weet lukt dat wel. Maar nou is het bij photogrammetry zo dat je dus je um, telefoon, in dit geval een iPhone plaatst in dit geval in die houder hier op een hoogte die acceptabel is. He, dus eventueel moet die hoger staan. Dat hangt er even vanaf van hoe je um, de foto's gaat maken. Um, en dan kan je bijvoorbeeld bij een iPhone, dat kan je bij Android overigens niet, ja dan moet je er een derde app voor hebben, maar dan kan je bijvoorbeeld de, de, de koptelefoon gebruiken. Daar zit een volumeregelaar op en met die volumeregelaar kan jij foto's maken. Um, door Iedere keer bij, uh, bij Photogrammetry heb je eigenlijk, uh, als je het gratis het programma Zephyre gebruikt, dan heb je, uh, moet je 50 foto's hebben in een stabiele omgeving, uh, die er eigenlijk allemaal op dezelfde manier gefotografeerd zijn. Um, nou, je kunt je voorstellen, um, om te beginnen staat het object midden op de draaischijf, dus als je het draait is alleen, wordt alleen maar de, de positie wordt veranderd en dat is belangrijk, want je hebt natuurlijk foto's nodig van alle kanten. Doordat de camera op een vaste hoogte staat en je zeg maar iedere keer na een stukje een nieuwe foto kunt maken, kun je heel goed en gericht foto's maken van het object. Um, wat ook bij fotogrammetrie heel interessant is, is de belichting die gebruikt wordt. En die belichting, die, um, ja, dat kan nog wel eens lastig zijn, want als de schaduw verkeerd valt, dan heb je daar een probleem mee. Nou, ook daar heb ik een oplossing voor. Ik zal ook daarvan de link in de beschrijving zetten. Ik heb namelijk gekocht bij AliExpress... Um, ik ga hem even de voorschijn toveren. Zo, daar is hij. Um, een lamp. Ik ga even de camera iets omhoog. Zodat we kunnen zien wat ik, waar ik het over heb. Een lamp, een ronde lamp. Die we kunnen draaien. Dan moet ik hem alleen eventjes op de goede manier gaan neerzetten. Want ik wil hem natuurlijk zo draaien dat hij over het object heen gaat vallen. Zo. Vastzetten. En als ik dat nou boven dat object doe en ik ga dan die lamp aanzetten. Dan heb ik ook nog eens een keer een even verlichting op mijn object aan alle zijden. Zodat de verlichting verder goed is. Eventueel kan je die lamp, die zit namelijk met een draaimechanisme, die kan je ook nog loshalen en op een groter statief plaatsen. Zodat die nog wat hoger komt te zitten. Zodat je al helemaal geen problemen meer hebt met het fotograferen. Nou, dit was uh, het object zoals ik het je wilde laten zien. Uh, printtijd ongeveer 46 uur. 14 onderdelen in mijn geval. Ik heb ervoor gekozen om de draaiplaat niet in één deel te printen, maar in meerdere delen. heeft een beetje te maken met de, met de fijnafstelling van mijn printer. Um, ik blijf namelijk, hoe dan ook, altijd al een klein beetje problemen hebben bij grote oppervlaktes. Dan met, met name zeg maar, aan het eind van de print, met een beetje het loskomen van, uh, van het printmateriaal. Dat is maar een heel klein beetje, het is niet veel. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat ik zeg maar, um, wat minder snel uh, hele grote objecten zal printen. Ik zal proberen altijd dat in verkleinde versie te doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zal aan het eind nog even wat, uh, een videoopname laten zien van hetzelfde object, maar dan gefilmd. Uh, met de camera, op de draaischijf en ook wat foto's zoals ze gemaakt worden. En dan kun je zien dat dat ook werkelijk werkt. Um, ja, voor nu. Tot ziens. Tot de volgende keer bij weer een video over 3D printen. Dag.